Hoi, ik ben Randy. Nieuwe makelaar bij Kokkenmakelaars. En kijk eens achter me. Kopwest in Purmerend. Wat staat hier de komende tijd een hoop te gebeuren? Ik sta praktisch op de A7, dus wellicht hoort u wat auto's langs racen. Maar dit is toch wel een heel uniek gezicht. Daar, aan die kant van mij de Melkwegbrug. Aan de andere kant de Nicolaaskerk. Ja, heeft u nou plannen in het Purmerendse? Bel mij dan. Ik ben de nieuwe makelaar in Purmerend. Twee jaar lang in West-Friesland gewerkt. Maar ja, ik ben hier eigenlijk uh, mijn hele leven al... Uh, Wonen achter. Dus ja, heb je plannen? Ik ken de stad goed.